Uh, mijn naam is de voogd Patrick. Ja. Wij bestaan al 27 jaar, een familiezaak, waarvan de zoon ook al in de zaak zit. Ja. En 25 jaar uh, staan we hier op de beurs, bouwen nu, ja. die voor ons een heel belangrijke beurs is, zeker in de regio, met dat wij ook uh, van Brugge zijn. Ja. Uh, we al, in oorsprong, zijn we begonnen met oude planken, ja. daarna die naar de modernere tinten. En meer en meer gaan we terug naar die oude, allez, uh, karaktervloeren, ja, waar Lalenio een goede leverancier van is of een, een toegevoegde waarde van is. Ja. Lalenio heeft een mooie, brede waaier van, van producten. Zowel voor moderne installaties, zowel voor uh, landelijke producten. Ja. En ja, denk op de parketmarkt uh, hebben zij een, een schone brede waaier dat iedereen zijn uh, artikel kan vinden. In het begin ja, waren wij echt een alles moest massief zijn. Dat heeft wel een tijdje geduurd, kijk, dat wij het samengesteld product. Allee, ook wilden promoten, want voor ons lag dat in het begin ook moeilijk. Ja. Maar door de jaren heen is toch bewezen dat samengestelde plankenvloeren eh, toch meer waarde en meer garanties kunnen bieden en dat je ook breder kan gaan in breedtes. Op aanvraag van, van architecten al meer en meer ja, wordt samengesteld, eh, gepromoot en ook geëist. Ja omdat er ook veel minder problemen zijn naar de toekomstvloer. Momenteel is er weer een tendens naar verouderde plankenvloeren, omdat dat het een jaar of tien geleden een beetje minder was. Maar nu gaan we terug naar diep uitgeborstelde echt karaktervloer. Ja, in allerhande kleuren en stijlen, zowel licht of donker. Wat we dit jaar willen promoten en op de beurs gebruikt hebben, is echt een brut veroudering waar zelfs de knopen bewerkt zijn. Ja. Wij hebben er ook een eigen karakter aan gegeven. Ja. Dus om hem enkel te zepen. Ja. En hoe ouder dat hij gaat worden, hoe, hoe gemakkelijker en hoe mooier dat hij in feite tot z'n recht gaat komen. Uh, dus Buiten de beurs hebben we ook een toonzaal, ja, die permanent aanwezig is. Ik is niet zeggen liefst op afspraak, maar uiteindelijk uh, pakt 90% is er toch altijd iemand aanwezig. Ja. Uh, en daar zie je dan de volledige collectie, maar ook verwerkt in, uh, in een interieurzaak. Ja.